Ik ben producteur van azeite. Ik ben agriculteur de 1970. Aujourd'hui 68 ans, bientôt 69. Je suis in agriculteur biologique. Ik ben Thijs Boeles, ik ben boer bij de Groentelaar. Dat is een boerderij die ongeveer vijf jaar geleden uh, opgestart is. Ik ben manuel Viveau. Ik ben in het de Waldier, Waldiz zijn vitimmiculteurs in agricultuur biologische. Eh ben, moi, je Hubert Corpet, ik ben arboriculteur hier in à Saint-Tibo, sur een ferme die fiett a 100 hectares, donk, euh, les 3 quarts sont consacrés à la culture du pommier. Mijn naam is Carlos Fia Valente, ik heb een bevolking in de Ik ben Manuel del Rincón, Sui ingeniero agrícola. Ik ben aan de Bodegas Marta Mate. We eh, hebben 25 hectare van Viñedo, die in ökologische en een kleine parte in biodynamische productie produceren. Ik ben Pierre Jan-Noë van het Levinisch Hof. Ik ben Peter Jan-Noë van het Levinisch Hof. We zijn biologische uh, Boeren. Mijn naam is Jan Wittenberg. Ik uh, betreibe mijn Ackerbouwbetrieb hier im Süden van Niedersachsen. Ik uh, bewirtschafte 160 hectare. Und meine Haupt äh ist in Richtung Karnaleguminosen. Para combater as ervas, utilizamos apenas meios mecânicos com a no nosso caso com a motossadora. Uh, porque o terreno também é bastante inclinado e só em algumas zonas é que utilizamos o trator, uh, maioritariamente com a roçadora. Il faut tout anticiper c'est-à-dire qu'il faut, eh, bah, au nível do sol e das mauvaises herbes, uh, mais il, faut faire, uh, il faut travailler le sol, e notamment à belle saison l'été à plusieurs reprises pour justement détruire toutes ces plantes à rhizome type liseron, chien dents, pour les extraire, les couper à 20, 25 cm de profond, les extraire comme faisaient nos grands ou nos arrière-grands-parents où il faut les extraire avec des des dents, les couper avec ou la charrue et le soc ou des lames dans le sol avec des dents qui, qui remontent déjà les, les rhizomes et puis après continuer plusieurs fois à plusieurs reprises avec des dents plus courbes et qui vraiment extraient les, ces, toutes ces tiges, tous ces rhizomes à l'extérieur pour les faire sécher et à la belle saison juillet-août. Principalmente por meios mecânicos, uh, uh, com, a nível de trator na entrelinha e com roçadoras uh, na, na linha da na, na linha de, de cultura. Uh, e também com, com a sementeira de, de outras ervas ou que secam mais cedo ou que não deixam proliferar Herve uh, zanine indesejabels. Comme autre solution uh, au désherbage mécanique, on a à partir de l'an dernier introduit des moutons d'une race un peu particulière qui n'a pas pour défaut de, de croquer les, les, les, les, les troncs d'arbre. Uh, elles entretiennent bien le rang, uh, entre le rang et le rang. Uh, L'idée est aussi. D'avoir une interaction avec la lutte contre certaines maladies, la tavure en particulier. En puis aussi une réduction des populations de certains insectes qui sont un peu embêtants pour le verger. De dus zonkruidbeheersing wordt heel specifiek gedaan. Allee, van, we gaan in crescendo. Het meest simpele is gewoon dat je het uittrekt met je handen. De volgende stap is dat je met een handschoffel door je bedden wandelt en eigenlijk manueel gaat schoffelen. Een volgende stap is dat je mechanisch kunt werken, dus door ofwel te gaan branden, ofwel te schoffelen, maar dan gemechaniseerd met een machine die de schoffel voortduwt. Um, en dan heb je ook nog de wiet, die op sommige momenten in je teelt eigenlijk een heel specifieke rol kan spelen om kleine onkruiden kapot te maken. Maar het belangrijkste is jong beginnen in je onkruid niet ir ter grande a grande questão das ervas das ervas daninhas, que é para isso que se usa mais mais o glicofosato, o, o um, corte na altura certa com com, com de meios mecânicos e por outro lado deixar nichos aqui e ali para que, que, pues, a parte de, de, de, de fauna que lhe é característica consiga também fazer o seu trabalho. Maar basicamente é cortá-la na altura certa antes de antes de dar semente. Cortar para que não haja, logo passado 15 dias ou mesmo, uma, nova, uma, uma necessidade de se cortar novamente. Même avec des plantes annuais, des, des, des mauvaises herbes annuais, c'est d'intervenir, de, de não pas le soir, parce que le soir, en fin de journée, l'humidité de la nuit fait que a plante ne va pas sécher, e au contraire aura tendance à uh, uh, vouloir continuer à vivre. E donc il faut intervenir le matin, pas trop tôt. Hoe we het nu doen. Het begint eigenlijk al bij het ploegen. Bij het ploegen moet, zijn we heel secuur dat alles ook goed ondergeploegd zit. Dat het allemaal weg zit. En uh, zodra dat je dan op, in het voorjaar op het land kan, dan beginnen we het onkruid al, het heeft het land al wat vlak te maken. Dat het onkruid kan beginnen groeien. En zodra we net voor het saaien, doen we het nog een keer. Dat we eigenlijk alle, alle onkruiden die dan gekiemd zijn, nog een keer dood zijn. En dan dat gaan we eigenlijk saaien. Uh, ja, dat is wel heel technisch natuurlijk, maar als het uh, als, uh, als gezaaid is, na twee of drie weken afhankelijk van welk gewas wordt er onkruid weggebrand met, met gas eigenlijk en vlammen uh, en daarna begint het eigenlijk met mechanisch te schoffelen met een mes eigenlijk tussen de rijen en alles wat je dan in de rij laat staan, die moet je dan eigenlijk met de hand gaan wieden. Uh, En nuestro caso, para preparar el suelo antes de plantarlo, lo que se hizo es una labor de subsolado, es una labor profunda que consiste en abrir el suelo, sobre todo para eliminar la suela de labor que la maquinaria ha ido creando durante las últimas décadas. ¿verdad? A partir de 30 centímetros hay una suela que si no la eh, eliminas, las raíces no pueden penetrar y te resultaría un poquito difícil llevar el viñedo adelante. Una vez que tienes el viñedo implantado, la maquinaria es muy sencilla. Un tractor pequeño, un tractor viñero de poco peso, en, este caso, en nuestro caso con la rueda muy ancha para intentar compactarlo menos posible un cultivador normal con una reja normal de golondrina que digamos limpia la calle principal y luego un intercepa que es una reja con un sistema hidráulico que cuando toca en la cepa retrocede hacia atrás y no toca y no se lleva la cepa y una vez que ha pasado la cepa vuelve a entrar y elimina esa hierba con lo cual se elimina toda mecánicamente. Le principal c'est de diminuer les phytos. Le glyphosate en fait partie, mais je le trouve pas forcément plus dangereux qu'un autre. Enfin j'ai pas d'éléments qui me permettent de le dire. Donc pour moi c'est partie intégrante d'un autre. Il se peut que j'utilise plus de glyphosate et moins d'un autre produit sur une parcelle. Pour moi c'est à peu près la même chose. Euh, Jusqu'à maintenant quoi, tant que j'ai pas plus d'informations pertinentes. Euh, donc j'ai mis en place une parcelle test depuis euh, 2011. Donc où je teste vraiment le, le fait de pas mettre de glyphosate ni d'autres molécules. Et donc ça me permettra sûrement à l'avenir d'introduire ces techniques sur d'autres parcelles. Donc on a des chômeurs à dents avec des pas de bois, des chômeurs à dents fines, on a des herces aussi avec des dents assez larges pour passer rapidement. On a aussi les herses rotatives devant le semoir. Also unkrautfrei ist vielleicht ein hohes Ziel, was wir nicht immer erreichen, aber wir erreichen einen äh, entsprechenden Wettbewerbsvorteil für unsere Kultur äh, zu, äh, hinzukriegen. Und das schaffen wir in erster Linie durch die richtige Fruchtfolge. Also wir haben äh, hier auf meinem Betrieb eine zehnfelderige Fruchtfolge, wo wir jedes Mal Winterung und Sommerung wechseln und auch jedes Mal Halm- und Blattfrucht sodass auch die entsprechenden Unkräuter sich nicht so sehr äh, an die Verhältnisse gewöhnen. Das ist das eine. Zum anderen setzen wir äh, Technik ein, die uns gerade die Wurzelunkräuter, die auch schwerpunktmäßig mit Glyphosat äh, bekämpft werden sollen, äh, nicht hier über die Maßen sich vermehren. Das ist zum Beispiel äh, unser waagerecht abschneidende, abschneidender Trefflergrubber. Die niet wurzel en kruiden in viele kleine Teile teilt, maar die compleet wagerig uithebt dat die oben vertrokken. Wij doen inderdaad aan teeltrotatie. En bij ons is het één op de, op de, om de zes jaar komt er eigenlijk hetzelfde gewas terug. En bij, in ons geval is het twee jaar klaver. dan komen er ajuinen, wortelen, pompoen, aardappelen. En na de aardappelen terug de grasklaver. Dan zijn we eigenlijk rond. Además nosotros en una zona importante de la parcela utilizamos tracción animal, utilizamos un caballo, en este caso con un proveedor que nos lo hace y lo que hacemos es uh, directamente eliminar las hierbas con ese caballo en la calle y en las líneas. Es más lento, es más costoso, pero sobre todo, sobre todo eliminas la suela de labor Nos hemos dado cuenta que una vez que eliminamos la sola de la labor, el viñedo se expresa infinitamente mejor. La uva tiene una expresión muchísimo más compleja y el vino es muchísimo más complejo y muchísimo mejor, mucho más equilibrado. Da zeigt sich auch so ein bisschen der Unterschied. Im ökologischen Landbau versuchen wir nicht alles auszuräumen, außer unserer Kultur, sondern wir haben immer eine gewisse Begleitpflanzengesellschaft da und wollen das auch. Los we in in in polvo, bentonitas, etc. De, de, de en in eh, Als je uit wilt te baas kunnen, moet je daarin investeren. Enerzijds tijd. Uh, zowel je eigen tijd als dat van, van seizoensarbeiders of van collega's. Als, uh, qua mechanisatie moet je er je ook op, op instellen. Maar het is vooral dat tijdsaspect dat kostelijk is. Want we moeten er ook naar streven dat we als boeren genoeg, uh, genoeg platte kaas op onze boterham kunnen leggen uh, en kunnen rondkomen. Um, en ik kan me inbeelden voor veel gangbare collega's dat dat een enorme stressfactor is. Dus het feit dat ze geen glyfosaat kunnen gebruiken in hun akkerranden geeft voor hun de angst van oei, hoe, hoe werk ik dit, hoe, hoe ga ik deze bol werken. En ik denk dat er dan ook gewoon vanuit de Europese Unie uh, daarop moet worden gelet. Ik denk dat het niet aan de grote boeren syndicaten is om nu op de rem te gaan staan en te voorkomen dat glyfosaat wordt geband. Ik denk dat ze moeten op de gaspedaal gaan staan en zorgen dat hun boeren deftig betaald worden. that was a knockout. <laughs>